Onze tweede spreker is Gerard Kemkers, beroemd schaatscoach en inmiddels bij FC Groningen manager topsport en talentontwikkeling. In een college setting vertelt hij ons alles over talent, hoe je het beste uit je team haalt en hoe je iedereen laat excelleren.